Dan volgt de oefening op kop en tekst, maar dan in de online omgeving, dus in Google documenten. Je ziet op pagina 4 de opgave van die opdracht staan. Maak een document met drie pagina's en verzie op deze pagina's de volgende tekst. Titelpagina, pagina 2 en pagina 3. Dus hier komt een titelpagina. Titel, shift, enter, pagina. Zo. Ctrl, enter, voor een nieuwe pagina te openen, dat weet je. Pagina, of te starten eigenlijk, hè. Ctrl, enter, pagina 3. Voilà. Dus je mag die al een mooiere opmaak geven in die woorden. Dus ik kan die al proberen veel groter te maken. Zo, misschien om te centreren. En niet zo hoog op de pagina te plaatsen. Oh, hier is blijkbaar iets misgegaan. Even terug op Ctrl-Enter gedrukt. En hier, enter. Va. enter. Ah, ik heb mijn drie pagina's, dat is klaar. Opgelet op de eerste pagina willen we geen kop- en voettekst maken. Maar op de tweede pagina willen we wel links... Uw naam, in het midden de klas, en rechts de volgnummer hebben staan. Dus ik ga eventjes naar die pagina 2. Oh, ik heb toch ergens een foutje gemaakt. Het zal dus zo moeten zijn. Dus hier wil ik een koptekst invoegen. Koptekst, dat paginanummer. Kies koptekst gewoon. Dan komt die hier te staan. Nu, in tegenstelling tot offline, zijn er hier standaard geen tabs ingesteld. Hè? Dus ik ga die eventjes typen. Dus hier komt mijn naam. Dan gaat het zelfs mijn klas moeten komen. En mijn volgnummer... Zo. Maar die staan nog niet mooi op de juiste plaats. Ik weet links dat staat altijd mooi links. Maar ik wil ook een gecentreerde tab hebben. Ik zie dat het 18 cm breed is. De helft van 18 is 9. Dus op 9 ga ik een gecentreerde tab zetten. En hier bij 16 of zo ergens in de buurt tik ik nog eens om een rechtse tap in te voegen. En dan pak ik die vast en dan zet ik die op 18 cm. Je ziet dat niet zo super duidelijk, maar ik heb dus een gecentreerde en een rechtse staan. Dus ik ga voor 3 ECT staan, druk tap. En ik ga voor nummer 5 staan en ik druk nog een stap. En dan is dat uh, mooi op de juiste plaats gezet. Ik ga hier even een andere opmaak geven. Dus bijvoorbeeld eventjes in het rood zetten misschien cursief ook, voor dat duidelijker te maken dus ik heb mijn koptekst, ik ga er ook invoegen, koptekst voettekst doen dus ik zit aan mijn voettekst van die pagina en in mijn voettekst moet komen kop, koppelteken en voettekst, zo met paginanummer zo en aan de rechterkant gaat het even moeten komen, hoeveel, welke pagina dat is, dus ik heb nog geen rechtse top, ik zal die eventjes doen, dus ik druk ergens, zeg rechtse tab en ik, die, oei, ik pak die tab vast. En ik, ik sleep die helemaal naar rechts en laat die dan terug los. Hier gaat het paginanummer moeten komen. Dus ik doe invoegen. Koptekst nummer paginanummer, paginanummer. En dan moet je goed opletten. Hier, deze twee bovenste wil gewoon zeggen dat je een. Op de koptekst een paginanummer doet. Deze twee wil gewoon zeggen dat je aan de voettekst een paginanummer doet. Deze wil zeggen dat je pagina 1 meenummert, dus in de nummering meetelt. Deze wil zeggen dat hij eigenlijk pas begint te tellen vanaf de tweede pagina. Dat is het verschil tussen die twee. Nu, ik wil dat mijn pagina 2 ook al nummertje 2 krijgt, en pagina 3, 3. Dus ik ga deze aanduiden. Zo. Dus ik krijg daar pagina 1 te zien. Dan doe ik spatie schuine streep, spatie, en daar ga ik invoegen, koptekst, het aantal pagina's doen. Dus op deze ga ik eerst een opmaak geven, dus ik duid die... duid die al aan. Dat was moeilijk om te selecteren blijkbaar. Zo, ik dacht dat ik die puntgrootte 8 of 9 gemaakt had. Nu mag je hier gerust een andere opmaak voor geven, zo, voilà. Uh, dus je ziet dat die duidelijk is. Nu, dit staat op de eerste pagina. Titelpagina, pagina 2 en pagina 3, dat wil ik aanpassen, want op pagina 1 mag niks komen, je ziet dat ook in het voorbeeld, hè. dus daar mag niks komen. Dus als je daarin klikt, dan kan je zeggen, andere eerste pagina's, als je die aanduidt, gaat die eerst terug leeggemaakt worden, dat ga ik ook met de, ah, met de voettekst, hoef ik daar zelfs niet meer te doen, want die heeft het al aangepast. Dus de koptekst op pagina 2 is in orde, de voettekst op pagina 2 is in orde, de koptekst op pagina 3... En voetekst op pagina 3 is eigenlijk in orde. Dus Even kijken wat nog in de vraagstelling staat. Je mag dat gaan controleren door het afdrukvoorbeeld eh, te gaan bekijken. Dat is hier. Hè. Als je op afdrukken drukt, dan krijg je altijd een overzichtje. Dus je ziet dat pagina 1 helemaal leeg is. En op pagina 2 begint alles genummerd te zijn. Zo wordt wel nog gevraagd van een ander lettertype te kiezen. Als ik eventjes met ctrl-a alles aanduid. Je ziet hier een aantal lettertypes. Er staan er heel wat in, maar je kan altijd op... Meer lettertypes drukken en dan kan je kijken welk lettertype je eventueel nog mooi vindt om, uh, om te gaan gebruiken. En soms even kijken. Dit is een mooi lettertype. Zo, even op OK aanduiden en vanaf dan zit hij hier van boven bij in jouw, uh, in jouw documentje. Zo, ik zal nog een duidelijkere kleur geven. Voilà, en de eerste pagina terug. Deze kleur. Voilà, dat is heel duidelijk. Hè. Dit is de oefening, maar dan in Google-document.